is even hier naar beneden gaan kijken ja zie je die staat daar zo recht boven mijn lichtbalk zo te zien hij is aan het spookrijden dit gaat helemaal fout Die gaat ergens van taal opknallen mensen stoppen stoppen stoppen dit is levensgevaarlijk ik ga gewoon in het middel van een btgv hier eraf praten hey politie laat de wapen vallen hey Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP en Moor. En vandaag ga ik op pad met de Toeran, met Wim. En we gaan gewoon eens uh, even kijken hoe het allemaal gaat. Want ik heb natuurlijk mijn nieuwe videokaart en nu uh, 16 GB RAM erbij. Maar ik zie nog steeds dat mijn FPS redelijk laag is. En ja, aan de ene kant is het ook wel heel logisch. Hè? Want LSP is gewoon echt een zware mod. En dan heb je al die plugins en zo. En dat is ook gewoon zwaar. Dus daar moeten we natuurlijk ook wel even rekening mee houden tot het allemaal niet echt, uh... ja, tot het allemaal gewoon heel zwaar is, om maar even zo te zeggen. Goed, in ieder geval voertuig gecontroleerd. Ik zou zeggen laten we gewoon lekker de straat op gaan, um, nogmaals zouden rekenen met dat er misschien toch wat lijkt te zien is. En ik ga gewoon eens kijken of ik wat meer plugins kan verwijderen, niet toe kan voegen, maar verwijderen. Want het blijft gewoon heel een hele zware mod. Laat dat even duidelijk zijn. Er is eerst melden met die uh, brand wil uh, stichten. Op de snelweg. Oh Deze tron is maar snel. Prior 2, wel even met vrijstelling. Dus we gaan hier gewoon de route. Echt op de snelweg gewoon. Waarom zou je daar brand gaan zien? Oh, daar beneden misschien. Even kijken waar die nou precies staat. Of ik wel iets kan zien. Eerst even hier... naar beneden gaan kijken. Ja, zie je? Die staat daar zo. Recht boven mijn lichtbalk, zo te zien. Die loopt daar. Dus het is sowieso niet handig om hier de snelweg op te gaan want wij dan we moeten daar beneden uit zien te komen dan komen we uiteindelijk ook wel maar ah dat weet ik denk ik ja we hebben de verdachte dus een zicht maak even gebruik van de vrijstelling en van de blauwe lichten hier de zaal is lopen daarachter snel naderen voor de tuurbaar uit de snelweg oploopt goedendag staan blijven hoi goedendag ik ben Wim politie waar ga je heen Hmm, ik ga naar mijn vriendshuis. Oké, okay, maar ik weet wat je daar bent aan doen of gaat doen. Uh, nou, hij heeft, uh, hij moet uh, brandstof krijgen voor zijn ja, generator, geloof ik, uh, want daar is de stroom uitgevallen. Uh, goed, ik, uh, ik wil je best geloven, maar sowieso ga je daar niet heen via de snelweg. Dus ik ga je vragen het gebied te verlaten en dan wel. Weer B, ik wil wijzen maar dat is puur in de rolplek dat is uh, niet uh, via deze weg in ieder geval ik wil je verzoeken om gewoon via die weg terug te gaan lopen uh, doe je daar niet aan dan zul je worden aangehouden voor loop-op-schnellig ik wil wel even via die. zien oké staat verder niet in het systeem met brandstichting of iets eerder in ieder geval dus ja ik, ik kan nu vrij weinig doen dan hem gewoon uh, zo weg te laten vervolgen en je gaat oh, inderdaad je gewoon die kan op lopen ja, we kijken ook even hoe die het doet oh, daar gaat een auto ja, die kreeg een klapband die kan inderdaad moeilijk vanaf hier weer zeggen van oh, nou, wat gebeurde daar ik uh, ga hier midden op de weg stoppen dus ik snap de, zijn keuze om door te rijden maar om nou te blijven blijven door te rijden dat is natuurlijk niet zo'n goede keuze dus we gaan het even kijken meteen bij dat voertuig met die klapband of die de vluchtstrook opzoekt of verder rijdt. Zoekt hij de vluchtstrook op, helemaal top je man, rijdt hij verder, even een stoptekentje voor. Aan de andere kant ga ja, je een melding van een collega die hier iets verderop staat en mijn assistentie vraagt. Uh, dat is links op. Dat is voor dit voor een wagen waarom zie, waarom zie ik hem niet waarom zie ik hem niet waarom zie ik hem niet waarom zie ik hem niet oh Mercedes dat is jammer of jammer ik wist niet dat die ah oh, ik heb daar iets verkeerd bij geïnstalleerd zo te zien want uh, ALS dat fout en zo wat heb ik daar dan verkeerd mee gedaan oh dat gaat vandoor He het is wel een snelle Mercedes ik... nee dit ligt aan mij Dus uh, achtervolging. Zullen wij leidend pakken Mercedes? Ook oh, bij een hele snelle Mercedes. Oh, dat geloof ik best, maar wij hebben zeg maar een stopteken blauw en wij vallen iets meer op dan jij, want jij bent onzichtbaar. zichtbaar. Ja de is super druk op de en dan gaan we daar nog achtervolging houden. Ik hoop dat het verkeer goed met mij meedoet of goed meedenkt. Oh shit, wajo! Wow, nu besef ik mij gewoon dat ik morgen een toets heb en ik zie iemand appen van oh ja, stuur me even de antwoorden van ja niet, oh sorry, niet de antwoorden van de toets voordat jullie denken dat wij hier zitten te cheaten, maar stuur me even de de vragen uh, die mogelijk in de toets komen. Uh, ja, dat dank jullie dus nog. je hebt dus de vragen die in de toets komen, nee, maar er zijn wel eens een aanwijzingen leren van hey, dit kan zo maar in de toets komen. Maar dat besef ik me nu opeens dat ik dus nog moet gaan beginnen met leren. Maar boeiend, we hebben LSP die vader, die heeft voor hem in. We halen het toch wel ja. Ja, petje gegeven. Nee. Oh jongen, dan wil je.. Dat heb ik altijd, hè. dan wil je vriend, ga aan de kant, ook al ben je dood. Zo. Dan wil je niet, uh, niet te scherp sturen en dan wil je eens mooi smooth sturen. Maar dan vergeet je dat in GTA dat dan weinig effect heeft. We gaan nu stoppen. Oh shit. Ja, ik was al lang dood geweest in het echt. Die toerhangen al lang tooteloos. Ik moet trouwens wel zeggen. En het kan ook gewoon zijn tot het tot toeval is. Maar ik zie heel veel foto's van nu al kapotte B-klasses. Gaan we spookeren? We gaan spookrijden. Dit gaat fout. Hij is aan het spookrijden. Dit gaat helemaal fout. Je gaat ergens van taal opknallen. Gaat maar net goed. En uh, als hij hier uitkomen. Ja, hij komt hier uit. Houdt dus wijken uit. En hij knalt ergens op. We gaan hem hier klem zetten. Oh, sorry. En beter gevee. Want dit kan echt niet. Uitstappen! Mensen stoppen, stoppen, stoppen. Dit is levensgevaarlijk. Uitstappen nu. Handen omhoog! ook. Zo. Levensgevaarlijk. Het verkeer. Dat reageert er goed op. Het is hartstikke druk. Uh, we willen hem hier zo snel mogelijk weg hebben. Waar we mee gaan beginnen? Ik... Uh... nog even fouilleren. Ik wilde hem eigenlijk snel over die vangrail zetten maar dat gaat niet. Ik kan hem niet oppakken en daar achter neerzetten. Anders is het natuurlijk zo van belang om zo snel mogelijk hem achter de vangrail te zetten daar neer te leggen um, en vervolgens um, uh, het verkeer hier te gaan regelen. Oh, ze beginnen hier alweer keihard te rijden. Joh. Dit is echt levensgevaarlijk. Oké, mooi. En wij gaan snel hier al het... Oh, zijn auto moeten we natuurlijk nog afslepen. Even de schreeuwen gaan voor hier over te steken. Met die vrouw omheen. heen. Hebben jullie hem nou... Is transportbusje nou weggereden? Ja, ik ga het niet meer nog een keer vragen. Ik ga hier een takenwagen vragen en dan ben ik er vandoor. Oh, daar komen we eens vier takenwagen. Wat is het dan? Moet je daar achter kijken, joh. Wat een gekke. Wat een... Wat dit gaat fout, ik ben echt weg. Oh, collega loopt hier. Kijk, alles veranderd aan de taken waar. Moet je kijken. Ja, nu heb ik game er maar. Ja, dat... ja, nee dat snap ik als je opeens gaat stoppen. scooters kunnen kun je blijkbaar geen stopteken geven, dat wist ik niet. Um, of dat wist ik achteraf weer wel. Wat gebeurt er? Uh, ja. Waar ik het even over wil hebben, de eerste indruk is goed wat mij betreft. Uh, misschien gaat het nu net fout, maar nu, nu zie ik mijn FPS opeens lager worden. Ik kan ook echt gewoon puur het gebied waar je rijdt zijn. Daar moeten we wel even van bewust zijn. Hè? Want kijk in de binnenstad span je veel meer in en vraag je veel meer van je game. Dan misschien in het buitengebied waar we net een beetje een beetje zaten. Eigenlijk ook weer niet. Maar goed, in ieder geval, uh, eerste indruk is goed. Uh, stabiele FPS. Dat wil zeggen dat ik uh, dat ik eigenlijk wel uh, niet opeens FPS drops heb en niet echt heel veel lag ervaar. Oh, daar staat iemand met een sniper. Uh. Ik ga gewoon in het middel van een betere uh, hier uh, eraf praten. Hey, politie. Laat de wapen vallen. Hey. Laat de wapen vallen. Heeft geen zin dit dus. Laat de wapen vallen. Police! Stop, whatever the Neerleggen. En liggen. Welke verdachte beweging wordt er geschoten ook al heb ik geen zicht op je shit. 2000 years later. Groot incident. Mag ik het wel noemen? Kijk eens. Hier gaan we naar. Dus voor het geval dat het allemaal fout gaat zet ik nog even groen aan. Tot mijn collega's me snel kunnen vinden. Bij de trap lijkt me logisch dat ik dan dus omhoog ben geklommen. Is hij nou verplaatst? Hij is verplaatst hè? Ja. Hé, hey, staan blijven! Nogmaals! Hé! Hey. Stoppen! Je moet niet ragen doen nu. Er zijn een wapen op je gereek. Luister je niet ofzo? Hallo. Wat kan je nou allemaal doen? Hij rent naar het wapen toe. Staan blijven dit effectiever zijn nu heb je vijf kogels in je en een taser op je bakjes kom op man oké okay, deze wil gewoon niet luisteren zo zitten liggen ook goed dat is, dat is een faal hè? Je, weet, je weet nooit of ze nou gaan zitten op hun knieën of gaan liggen en dan zeg je zitten en dan gaan ze liggen en dan zeg je op je knieën dan gaan ze of, ja op je knieën dan gaan ze liggen en zeg je liggen en dan gaan ze zitten dus het is echt gewoon willekeurig geloof ik zei ik wil uh, ik ga verjeren ik ben nog meer dingen bij niet bij mag hebben hij heeft rode ogen kan misschien zijn dat hij drugs heeft gebruikt ofzo. of gewoon moet huilen omdat ik in mijn baan ga oh hij had een sniper bij zich waar heeft hij die dan hij helemaal inge... oké okay. Hij is echt huurmoorden aan geloof ik. Hij heeft helemaal helemaal de, de, de sniper ingeklapt en in zijn tas of zo gedaan. Ik vind het ook leuk hoe hij, hoe hij een tas überhaupt om heeft. Dat is een nieuwe manier, die moet ik ook eens gaan gebruiken als ik naar school ga. Uh, wat gaan we doen? Transportje deze kan op. Oh, oh, dit is geen rij. Oh oh. Wim, je bent het verleerd. Even door naar een verdacht voertuig. Vrijstelling. Alles staat stil, dat kan niet goed zijn. Oh shit, ja oké. Okay. Zie je nou waarom je een rijtraining nodig hebt voor vrijstelling? Het is gewoon, uh, het is niet makkelijk. En nogmaals, hè, vrijstelling heeft de politie continu eigenlijk. Dus als ik dit doe, kijk ze gebruiken het gewoon niet zonder reden denk ik like mij. als ik dit doe mag ik door rood ik moet wel niemand ten last zijn hij komt blijven opeens deze kant als hij naar deze kant ook echt opkomt dan wacht hij me hier gewoon op maar wat is er verdachte aan? dat weten we natuurlijk niet Tot hij op de stoep rijdt? ja dat kan uh, maar wat ik wilde zeggen stel nou van links komen allemaal auto's en jij komt aan door rood je rijdt door rood dan moet je eerst links links links voor laten gaan alles links voor laten gaan ik vertrouw die auto niet. Hè. Die gaan ploffen. En dan, um, dan, als je dat hebt gedaan, dan, uh, dan, als dus alles is voorgelaten dan mag je aansluiten, zodat je niemand te last bent, zodat niemand eigenlijk voor jou hoeft te remmen. Uh, en, uh, ja. Allemaal tevreden. Ik controleer scanteken voor u. Zebra, Nora, 8, 9, 7, a traffic violation. Goedendag. Proceed with caution. Ik ben echt doodbang. Vertrouw het echt niet. Oké, okay, die is verlopen, dat is niet zo mooi. Oh, dit is een nieuwe vraag. Wat is dit nou? Hij zit gewoon Pokémon te vangen. Hij zegt uh, ik zeg van meneer, uh, wat is het probleem uh, eigenlijk? Uh, wa waarom sta je hier? Uh? Beter gezegd. Ja nee shit, zegt hij, ik had bijna Pikachu gevangen. Het is allemaal jouw schuld met je stomme uh, stomme zwaarlichten. Het kan ook zijn dat er niet Pokémon is aan het spelen en gewoon denkt dat hij in Pokémon zit. Dus meneer, je mag even uitstappen, je mag sowieso niet rijden. Ik heb je niet zien rijden. Um, dus ik kan je daar niet verpakken, maar je mag in ieder geval niet verder rijden. Je blijf wel even staan en ik laat je even blazen. Ook al heb ik daar geen recht toe, want ik heb hem niet zien rijden. Hij mag alleen hier niet staan. Je hebt wel te veel gedronken. Dat dus wat we gaan doen. Oh, jij ja, blijft even staan. Je hebt flink wat je gebruikt. Heb jij dingen... Hé, hey, blijf even staan, zeg ik. Ik ga even voor op uh, de wet, uh, wet, hoe heet dat. Uh, verdo ja, verdovende middelen iets. Uh, dus ik wil weten, heb je dingen bij je niet bij mag hebben? Want ik ga je nu fouilleren. Als je drugs hebt, wil ik alle drugs uh, uitgeleverd hebben aan mij. Want deze is positief voor cannabis en cocaïne geloof ik. Uh, je hebt een zakmes bij, oké. Okay. Goed. Wat ik ga doen voor jou? Of wat jij gaat doen? Jij gaat verder lopen. Ja, ik, ik, kan, ik kan hem niks maken. Nogmaals, ik heb hem niet zien rijden. Hij is wel dronken en hij heeft drugs op. Maar hij heeft oh, zeg, op dit moment geen overlast. Doet hij dat wel, krijgen we daar meldingen van. Wat ik ga doen, ik zet je auto hier op de parkeerplaats. En, eh... Uh, ja. Dan mag hij wat mij betreft zijn weg vervolgen. Zeg je nou, nee, dat is echt onzin wat je net deed. Laat het me maar weten. Uh, wel met argumentatie. Is dat een Ik ben echt met argumenten in ieder geval. En... Uh, ja, wellicht dat we er dan samen uit kunnen komen. Of ik het uh, alsnog goed heb gedaan, om maar zo te noemen. Maar nee, net nog. Suspect is a tram. Wat is dat? Nou, oh, staat staan op straat. Is dat nou die man die we net... Nee, niet die man die we net hadden. Hé, hey, blijf even staan. Ja. Hij kan rennen, maar... Ja, um, oké. Okay. Weet je ook dit weer, hè? laat hem maar rennen, want ik heb hem niks strafbaar zien doen. Dus ik kan hem niet zomaar uh, even zeggen van uh, we gaan naar achter, de achtervolging. Ja, nu kan ik hem normaal voor je wel zeker. Goed blijf even staan. Wat ik even wil doen. Ik wil in ieder geval. Even blijven staan. Ik wil even een ID van je zien. Kijk, als daar iets uitkomt. Die heb je niet, blijkbaar. Luister, ik ga het nog eens proberen. Heb ik een ID'tje van hem? Ja, dat is hem. Ik wil even weten of je dus iets iets op kerst kerfstok hebt staan. Nee, dat is allemaal niet. Goed. Hey, uh, luister, uh, ik ga je vragen het uh, gebied te verlaten. Waarom draai ik ga je even afdoen. Zo zeggen. Ga je weg vervolgen. Want ook hier weer. En misschien is voor jullie een reden van... Je bent helemaal fout. En zouden jullie het nooit zo aanpakken. Maar ik heb hem op dit moment niks strafbaar zien doen. Dan zie ik hem nou echt een auto stelen. Ik zie hem gewoon een serieuze auto stelen. Man, je steelt gewoon een auto. Voor mijn neus steelt hij gewoon een auto. Hoe dom kun je zijn? Als die, naam op, als die auto op zijn naam staat... Dan moet ik die man aanhouden. Ja, what the fuck? Huh? Dat is zijn naam toch? Hij is niet geregistreerd. Maar die man, die wil ik dan ook even spreken. Want die kwam aanrijden met zijn auto, die hem aanreed. Dus ik wil even weten, wat heb jij hier... Oh, dat is een kentje, check. Wie ben jij? Jij bent uh, minderjarig... Nee, waar wow, joh. 3, 11, 2000. 2000. Nee, nou, dit is 2019 trouwens. Dus hij is sowieso 18. Um, goed. Wat ik dus wel ga doen met jou. Nu ga ik je wel even blazen. Want ik vond je net een beetje raar. En hij had rode ogen en, en naaldsporen in zijn arm. Dus hetzelfde geld heeft hij gezopen of gedronken. Uh, dat is hetzelfde. Uh, gezopen of drugs gebruikt. En dan rijdt je dus onder invloed ja, van cannabis. Dat is strafbaar. Jij mag uitstappen. Jouw ja, auto gaat sowieso mee. Die staat niet geregistreerd. Vervolgens jij blijf staan. En jij krijgt... Uh, ik kan een bekeuring geven voor dit, dit systeem. Hè? Uh, ik heb je naam. Je krijgt de bekeuring uh, gestuurd voor uh, het rijden onder invloed. En voor het uh, niet... voor de registratie van die voertuig die je dus niet hebt. Oké. Okay. In ieder geval, ik ge jullie allemaal bedankt voor het kijken. Ik heb al gezegd van de video's zijn wat korter. Uh, dat blijft zo. Waarom? Nou, omdat ik dan gewoon, ik heb, nou, ik, heb denk ik een heel leuke video voor jullie uh, gemaakt vandaag. Maar dan kan ik tenminste wat vaker en wat meer opnemen. Ja, nu weten jullie, ik moet leren. Nogmaals, conclusie. Ik ben heel tevreden over hoe het op dit moment is gegaan met de lag, met de graphics, met alles. Zijn jullie dat niet, hoor ik dat graag van jullie. Zijn jullie dat ook, hoor ik dat super graag van jullie. Want dat geeft mij natuurlijk ook wel superveel motivatie om gewoon lekker door te gaan. Ik zeggen tot over een paar dagen. Uh, doei!